Impresscha printing a presentation waril tutorial madhe aples wagat. Yat KAKDAVAR presentation print karne se pariaizanun gheu. Slide, handouts, notes, ani outline. Yethe apan Ubuntu Linux daha point shunya operating system ani liber office suite 3.3.4 point rahot. Anik da presentation chi hard copy KAKDAVAR lakte. Udarnartha, Presentation-Chi Copy-Shotan-Na-Pudhil-Sandar-Bhaz-Dai-Chi-Asthe. Pratham Sample Impress Presentation file var double click karun ugdu slides chi print ghenya chi file var down print var click karun q control ani p keyboard var il button e e general ani option tab khalil settings badda l zanun ghenya LibreOffice Writer maandeel viewing and printing documents tutorial je melden. General tab maandel print kan document field met Impress impressatie kan hij specifieke paria upladden staat. Ja, molen format met slides je print geteid te slides handouts notes aani outline bij die appen slides paria nieuw Libre office impress tab work click kara. Yet slides are rangaani akar, zobhak print karai sa heto nudu shakto. Contents kali slide name, date and time any hidden pages nuduya. Parya yancha slides now, tari kwa ve Ani pan print shakto. Nantar, colour khalil, grayscale pariai nuda. Nawa pramade slide kicha mul kiwa krushna dhawal rangat, print kartaete. Ani size khalil, fit to printable page pariai nuda. Libre office impress tab madil, ether pariai, kasha prakare kam karta, te tumi swata karun pahusakta. Tumala jaud deshane print gay chiahe. Danusar, pen layout tab madde, anek pariai upulabtahe. Samzha, 1.5 hour anek slide chapai cha ahet. Pages per sheet pariai nivra. Default rupat pratek pana hour ekat slide print hoetet. Yethet pana preview disaat Drop down arrow var click karun pana in slides chi sankhya nivra. 2 sankhya preview 2 slides Draw a border around each page per jaar in lever, print karta na pratik panala la kalarangachi border dissail, tamule pan akarshak dissail. Brochure per jaar slide, pustakrupat print karta etat, tamule biding karne sopezate. Sadhya apan ha per jaar na hi. Ja per jaar se karriet, tumbi nantar Option tab mazil kutla hi checkbox nivad lela na hi hi khatri kara. He checkbox vishisht karnasati delay ahead, yachi charcha pudhe kadhi tari. Ata print button avar klik Tumse printer yogjepadati ne configure ke leya sell, printer print karna suruvaat karen. Pudhe handouts pari aaya baddhal file var down print var klik en general tab print de document field handouts Default rupat eka panavar 4 sliders taat, wat enso kram thar asto, ya presentation saati yaad badal karu impress tab de size ha tab disabled nishkriya ahe. Hiertoe kan Printzakker haar slidesje-sangkhyaani sheetzakker yavar aulambunasto. Print-button yavar klikkara. Printer configureerkeela slides chapne sruvat hoiil. Ata pahila slide yarzaun Note-tab This is a simple note type Slides ya. Slidesja tar print file print General tab mazil Print Khalil Document Field verja Notes pariayen uda. Preview page paha, Khalil bhaaga tumchi tel tip disa taha Ata Libre Office Impress tab ver klik kara. Lakshad gha, Notes print karta na size haa pariayen uppalapth na stho. Ata Print ya button ver klik kara. Printer Configure kela aslias chapne suruwa thoi. Presentation kartana, Sandarbaman on slides chirupreka Chapnasati sati. File work clicker print nuda. General tab madil print khalil document field work down outline paria nuda. Davikadil preview page paha. Ata liber office impress tab work click Outline print karthana, size ha pariah uplabthanasto. Ata, print button over click kara, printer configure ke slash chapna surwath hoil. Ja patha tapan, print se vivida pariah zanungetle. Slide, handouts, notes, ani outline. Comprehension test assignment, navin presentation tayar kara. Pak de dusri slide print kara. Handout rupat pahila char slides print kara. Prakalpachi mahiti dilela link verrupla bdahe. Jamade tumhala project sa saaraon schmidden. Zar tumcha kade sangli bandwidna center upon video download karunahi pausakta. Spoken Tutorial Project Team Spoken Tutorial. cha sahaya nekarya shara salavite. Pariksha utir na honaria vidarthana praman patrahi vilezate. Adhik mahiti sati krupaya contact at spoken-tutorial.org. Spoken Tutorial Project hai, Talk to Teacher hai, project sabhagahe. Ya sati artha sahaya. National Mission on Education through ICT, MHRD, Yanchakadun Mirale leahaye. Yaa Sambandi mahiti pudil site were uplapdhahe. Yaa tutorial se manali Ranade anni keleya sun me kavita salve aplan nidobkhe te sahabaga sathi dhanyavad.